Hallo ballonvrienden, vandaag maken we zo'n heel lief, lieve heersbeertje. Wat heb je nodig voor zo'n klein, lief, schattig, lieve heersbeertje te maken? Een rode 260 ballon, een stift en uiteraard je ballonpomp. Blaas je ballon halfweg op. Zie je zo. Knoop je ballon dicht. En maak je ballon lekker zacht. Maak om te beginnen een kleine loop. Ik steek altijd de knoop van mijn loop er nog eventjes door. Gewoon om zeker te zijn dat hij goed blijft vasthangen. Nu maken we een ketting van 4 bubbels. In de manneschijn, in de manneschijn, klim ik op een trapje naar het zijn En je raadt het niet, nee je raadt het niet. Zo doet een vogel en zo doet een vis en zo doet een duizend potjes, hoe makker is en weer aan je heen. En van je twee, en van je dikke, dikke, dikke tantekee. En dat is recht, maar dat is krom. En zo draaien wij het liedje nog eens om. Rjom, pom. Nu, deze vier bubbels verbinden we in onze loop. En nu maak je een. Je je ballon goed zacht. Nu maak je een bubbel van ongeveer de lengte van deze twee bubbels. Die, die duw je door de vier bubbeltjes door. En dan maak je zo nog een bubbel. En die ga je dan verbinden weer in onze loop. Klopp, klop, klop. Alles een beetje op zijn plaats duwen. Hierzo. Nu komt eigenlijk het moeilijkste gedeelte. Want nu kneden we de lucht uit onze ballon uit. En ja, we trekken onze ballon door deze vier bubbeltjes door. Naar achteren. En dan hebben we dit. Even is aquistisch. Hier maak ik nog een kleine pinch twist. De rest van de ballon knip ik los. Maar ik laat het eraan hangen. Hè. Dus ik knip hem los. Ik laat de lucht eruit. Ik knoop dit uiteinde dicht. Zo. En dan kan je met deze ballon naar de loop gaan. En kan je deze ballon verbinden in je loop. Zodat je eigenlijk. Voilà. Deze is losgekomen. Terug. Deze gaat Zodat je eigenlijk hier aan je loop nog een kettingje hebt. Zodat je dit rond je arm kan binden. En dan heb je een leuke armband. En voor de afwerking is het natuurlijk opnieuw tekenen. En jullie weten het ondertussen wel al. Ik ben geen goede tekenaar. Dus mensen die mooi kunnen tekenen, zullen hier een heel mooi lieve heersbeertje van maken. Ik zelf, ik maak er een standaard lieve heersbeertje van. Ik teken gewoon twee kleine oogjes. Een neusje. Een mondje. En dan enkele vlekjes. Op het bovenlichaam van ons lieve heersbeertje. Ik zou zeggen: ga aan het werk. Maak er iets heel leuks van. Ik zie jullie vast en zie. Hola. Ik zie jullie vast en zee. Hola, pa, hola. Mijn pinstrip komt af en toe een beetje los. Ziezo. Ik zie jullie vast en zeker graag terug in een van de volgende video's. In de toekomst zal ik nog leren hoe je een uitgebreider lieve heersbeertje kan maken. Met een beetje gras. Het lieve heersbeertje op het gras. Dat is veel mooier, veel uitgebreider, maar ook veel meer werk. Dit is eigenlijk een standaard lieve heersbeertje. Voor als je aan het werken bent. Op straatfeesten waar heel veel kindjes ballonnen komen maar vragen. Dit kan je heel snel maken. En is ook heel leuk om aan de kindjes te geven. Ik zie jullie graag in een volgende video. En vergeet zeker niet. Abonneer op mijn kanaal. Dit doe je door onderaan op de knop aan te klikken. Abonneren. Doen hè? Tot de volgende keer. Daag.